Ik sta hier met Frank Breedijk, de security officer van Schuberg Phillips. Frank, um, jij verzorgt security operations binnen bedrijfskritische omgevingen. We waren net even in gesprek met elkaar en jij gaf aan never a dull moment. Kun je daar iets uh, een voorbeeld van geven? Uh, recent hebben we een fantastisch, uh, ja, dat mag je misschien niet zeggen fantastisch incident, maar ik zeg het toch stiekem even. Um, Fantastisch incident gehad uh, waarbij onze phishing monitor afging. Wij, uh, wij doen security monitoring ook op uh, een aantal uh, applicaties van klanten. En daar kwam in 10 minuten tijd kwam daar, uh, drie keer een alert voorbij. Nou, normaal gesproken niet heel gek, doen we een standaard onderzoekje. Maar in dit geval kwam uh, één van de alerts van een bank in Australië en twee van de alerts uit een bank uit Nieuw-Zeeland. En die twee alerts, die drie alerts, hadden, één ding, hadden twee dingen gemeen: het was dezelfde site en het was hetzelfde client-IP-adres. Ja, en dat is toch wel heel vreemd. Dus uh, ja, we zijn met het, het C-search op onderzoek gegaan. Uh, we hebben de site bezocht, we hebben eens gekeken wat draait hij nou Nou, wat vreemd was, is dat eigenlijk de phishing-site zelf uh, zich achter een username en password uh, leek te bevinden, want we werden daar steeds naartoe teruggegooid een um, username password box die niet, uh, niet gebrand was, niet, uh, niet op een bank leek. Um, en uh, ja, waar het, waar het op, uh, op neerkwam was dat uh, ja, we er eigenlijk niet zoveel mee konden, tot we in de source code van die, uh, van die site uh, gingen kijken. En daar, uh, daar schrokken we eigenlijk wel een beetje van, daar stond een, een javascript functie in en in die javascript functie stonden een kleine uh, 11, bijna 1200 urls van banken van over de hele wereld. Um, niet alleen die urls stonden er, per url stond er nog een string voor de login, stond, uh, voor een foute login, er stond een string in voor even wachten, er stond een string in voor de site is niet beschikbaar. Dus um, ja, dat ging, uh, dat ging nogal, uh, dat, dat, ja, dat leek erop alsof iemand een uh, phishing as a service site had maken. Uiteraard stond dat ding niet in Nederland, dus uh, er wat aan doen bleek uh, ook na het inschakelen van het NCSC contact met de politie Nederland. Nederland uh, ja, best, uh, best wel ingewikkeld, want je zit gelijk aan rechtshulpverzoeken, moeilijke internationale wetten. Dus ja, ik uh, ben wel benieuwd aan, uh, aan de kijkers van deze video's, uh, ja, hoe zouden jullie dit aan kunnen pakken? Hebben we iets nodig als een, uh, als een internetpolitie? Frank, um, dankjewel. Uh, we gaan het uh, zien bij de kijkers. Ik wil jou uh, vriendelijk bedanken. Ja. Dit was Frank Breedijk, de security officer van Schubert-Face.